Ik was geschreven op een vriendin uh, wat ik toen had. En die was het helemaal niet meer eens dat ik onderhoud ging. Old dogs... You